Ik ben Vicky van Peleman. Heb je wel eens gehoord van Unibind? Wel, dat zijn we niet meer. We zijn geëvolueerd naar Peleman en we hebben een mooi en spannend verhaal te vertellen. Ons motto? Because it matters, because you matter. Heb ik je benieuwd gemaakt? Ontdek dan alles over ons groen familiebedrijf dat bruist van energie en van de goesting om meer te doen dan ooit werd mogelijk geacht. Hecht je belang aan uitstraling? Hou je van kwaliteit? En ben je er net als ons van overtuigd dat documenten en foto's die er te doen in een mooi jasje moeten gestopt worden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres en zou het wel eens kunnen dat jouw toegevoegde waarde aan ons bedrijf beloond wordt met een spannende en dagende job? Je komt bij ons terecht in een respectvolle omgeving waar iedereen ertoe doet en flexibiliteit een spel van geven en nemen is. Zien we jou terug?